Maar ja, Mijn elektrische auto die laadt op door uh, onze eigen opgewekte stroom. En dat vind ik heel mooi. Ik ben Remco, ik ben Allround Onderhoudstechnicus bij het Waterschap Hollandse Delta. Hey, ik ben Harald Flein, ik werk bij het Waterschap als teamleider van de locatie Dokhaven Sluisjesdijk. Nou, deze locaties uh, zuiveren het afvalwater van uh, 600.000 inwoners van Rotterdam. Uh, daar maken wij, uh, uit dat afvalwater maken we slip, daaruit halen we biogas en produceren we zo'n 8 miljoen kilowattuur aan uh, groene energie. Wat ik in het waterschap probeer te doen met mijn uh, monteurs... ...is te zorgen dat ze uh, steeds verder en breder opgeleid worden... ...omdat ze hier te maken hebben met diverse technieken... ...en ook veel specialistische technieken. Als onderhoudstechnicus voer ik onderhoud uit... ...aan pompen, aan gasmotoren, aan verschillende soorten afsluiters... Uh, ...en we doen vooral veel aannemersbegeleiden in het werk wat wij zelf niet doen. Ik, ik werk in een bijzonder leuk team, er wordt heel veel gelachen. En op het moment van calamiteiten staan we er allemaal 100% voor om, om de storingen te verhelpen. En uh, ja, daar, daar geef ik me 110% voor.